Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De meeste christenen weten dat het lezen van de Bijbel belangrijk is, maar niet veel begrijpen het belang om zijn woord na te leven en de woorden ingang geven om in hen te blijven. Als we oprecht het woord bestuderen en het bewaren in onze harten, hebben we meteen toegang tot teksten wanneer we het ook maar nodig hebben. En Jezus beloofde dat we in gebed kunnen vragen wat we maar willen en we zullen het ontvangen. Blijven in het woord en het woord toestaan om in ons te blijven, maakt ons tot ware discipelen van Jezus. Zie Johannes 8, vers 31. Het geeft ons meer kracht in ons gebedsleven en een meer krachtig gebed geeft ons de macht over de vijand. Blijf jij in Gods woord en blijven zijn woorden in jou? Als het antwoord nee is, dan wil ik je aanmoedigen om actie te ondernemen. Maak het lezen en bestuderen van de Bijbel tot je prioriteit. Begin met het uit het hoofd leren van teksten en bewaar deze in jouw hart. Als je dan te maken krijgt met tegenslagen in je leven, ben je volledig gewapend en voorbereid om de oorlog te winnen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik wil een oprecht discipel zijn en wandelen in de kracht dat komt van uw woord dat in mij is.